In deze video laat ik zien hoe je je persoonlijke instellingen in Microsoft Teams kunt wijzigen. De persoonlijke instellingen in Microsoft Teams die vind je eigenlijk altijd rechtsboven bij de afbeelding. Als je daarop klikt, dan zie je dat de eerste instelling die hier staat je beschikbaarheid is. Deze wordt aangepast op het moment dat er bijvoorbeeld in jouw agenda een afspraak staat, maar je kunt hem ook handmatig hier wijzigen. Zo is het voor anderen die je willen bereiken via bijvoorbeeld de chat ook makkelijker te zien of je meteen zult antwoorden of niet. Dan is dit de belangrijkste knop, namelijk de knop instellingen en hier kun je enkele zaken op algemeen niveau wijzigen zoals bijvoorbeeld het thema en de taal. Verder is deze nog heel interessant, omdat je hier kan aangeven hoe je meldingen van Teams wilt ontvangen. Is er iets nieuws in Teams, dan zijn er dus heel veel mogelijkheden om daarvan op de hoogte te worden gesteld. En de meest nadrukkelijke is bijvoorbeeld een banner. Een banner betekent dat er rechts onderaan in je scherm een klein uh, venstertje oppopt waarin je kan zien wat er aan de hand is. Dat is tijdelijk, net zoals bijvoorbeeld bij een nieuwe e-mail die je in Outlook uh, ontvangt. Um, en je kunt zelfs ook ervoor kiezen om een e-mail te ontvangen van alles wat er zich in Teams afspeelt. Dit soort zaken kun je hier ook wijzigen. Als je erop klikt dan zie je dat er ook andere opties zijn. Je kan alleen voor de banner kiezen en je kunt ook kiezen voor alleen weergeven in feed. Wat eigenlijk betekent dat dit alleen nog maar binnen de Teams app zelf wordt getoond. En dat je dat bijvoorbeeld terug kan vinden onder de activiteit knop die links in het menu bovenaan staat. Hoe je de meldingen verder aanpast, dat is heel persoonlijk. Uh, het is altijd wel handig om op de hoogte te blijven als mensen je bijvoorbeeld via de chat proberen te bereiken. Of als er iemand heeft gereageerd op een gesprek waarin jij ook deelneemt. Dus kijk gewoon wat hier handig is. En sommige van deze uh, meldingen kun je zelfs ook helemaal uitzetten, dus dat bepaal je zelf. Wat er verder nog onder deze knop zit, dat zijn de uh, Twee links naar de bureaublad-app en de mobiele app van Teams. Het kan handig zijn om de bureaublad-app te installeren op je pc of laptop, omdat die app dan standaard zal opstarten op het moment dat jij je apparaat aanzet. En zo blijf je dus ook makkelijker op de hoogte van Teams, van wat er zich afspeelt in Teams. En hoef je daar niet via Office 365 via de tegel naartoe. De mobiele app is handig omdat je ook als je onderweg bent en ook bijvoorbeeld voor studenten heel handig als er nieuwe uh, opdrachten binnenkomen, dan kunnen ze daarvan ook een melding ontvangen op hun mobiel. Dat was dus in het kort wat je kan aan persoonlijke instellingen in Microsoft Teams en de doe je voordeel mee.